Ja, je dromen uitspreken betekent ook dat ze waargemaakt kunnen worden. GELUIDEN. Waar ga je naar toe, Waar gaan we naar toe lopen? Koeien. Koeien? Leuk. Like Kijk eens, dit is... Boer Boris. Boer Boris. Nou, en daar is het begonnen. Precies, dat is de, de reden waarom we deze video nu hebben. Precies, maar voordat we beginnen, we gaan ons eerst even voorstellen. Wij zijn Dutch Nomad Couple. Ik ben Angela. Ik ben Tino. En dit is onze dochter Filou van 2,5 jaar. Ze reist dus al 2,5 jaar met ons mee de wereld rond. 2 jaar. En 2 jaar. Precies, 2 jaar. Hoe ik het zelf in de regels. Dat staat ja. ja. Soms post je iets op Instagram Stories en in dit geval was dat dat ik een boekje aan het lezen was met Filou van Boris Boer. En uh, daarbij schreef ik dat ik het heel leuk vind om die verhalen te lezen, want mijn droom was vroeger om boer te worden. Ja, je dromen uitspreken betekent ook dat ze waar gemaakt kunnen worden, want nog geen tien minuten later kregen we van... Hoi, uh... oh hoi, okay. kregen we de uitnodiging om uh, koeien te komen melken. Daar zeiden we gelijk ja op en hier zijn we Filou, op de boerderij Koeien Melken. Waar ben je nu, vrouw? Waar ben je? Waar ben je? Nou, ga ik ga even kijken. Ik ga even kijken. <middels> Jouwen aan het kijken. Ja. Hoe vind je het op de boerderij? Leuk! Ja. ja? En wat vind je ja, leuk? Paarden. De baard. de Paarden. En de koeien. Oh ja. Hoe Kippen is je goed zien. De kippen kon je niet, maar nee. waarom kon je ze niet goed zien? Hoe kwam dat? Het was een beetje donker in het kippenhok. Dan kon je ze niet goed zien. En Filou en de kleine koetjes? Zo lief. Ja? Zo lief. Kalfjes. Kalfjes. Inderdaad. Ja, ja. ja daar was het. het was een beetje blik. Ja! Ja! Gaan ja. ja. we gaan, de gaan kijken? Ja. We gaan we ze melken? Gaan we kijken hoe de boer de koeien aan het melken is? Dat is wel leuk, hè? Ja. Samen met mama. Samen met mama. Ja. Samen met mama. Ja. Is yeah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oh, niet. We are not En dan You here the counter. Goodbye oh Thanks for being around. I feel the next one is going to Oh, we ontkomen er niet aan om een boerderij te gaan wonen. Nee, oh, naar nou, de poezen ook leuk. Nee, dus, dat uh... denk ik ook. Ja. Is dat zo? Onze toekomstplannen, dat kwam ook in één keer naar boven, uh, werd versterkt doordat we dit bezoekje mochten doen aan de boerderij. doen is gek op dieren. Wij houden ervan om in de natuur te zijn. Dat is tijdens het reizen ook wel duidelijker ja. geworden. Voorheen leefden we in de stad en juist nu zeggen we van nee, we gaan niet meer naar de natuur. En nu met een kindje merken we dat een vaste basis ook heel prettig is. Een basis waar vandaan we uiteraard wel blijven reizen, maar wel een, een thuis ergens op de wereld. Dus waar dat gaat zijn weten we nog niet. Daar zijn we nog naar op zoek en daar gaan we nog verschillende landen, landen voor bezoeken. Maar wat we wel weten is dat het uh, ja, uh, in de natuur mag zijn. En aan de ene kant denken we aan het strand, dat lijkt ons heel gaaf. Uh, het surfen en uh, ja, de zee. En, uh, aan de andere kant uh, trekt het landelijke, uh, het platteland ons ook heel erg. Waar we onze eigen groenten en fruit kunnen verbouwen. Dieren hebben lopen. vido is gek op dieren ook. Dus ja, dat is ook wel een hele wereld die we, die we aan het ontdekken zijn. Maar zou, dus, ja. zou je dan ook koeien erbij willen hebben, uh, Ja, misschien wel. Koeien er, ja, een aantal koeien erbij. Uh, ja, kippen. Eh, uh, schapen. Nou, laten we ja. eens kijken of we melken dan wel kan. Ja, precies. We gaan het proberen. <laughs> laten we het laten zien. Nee, we gaan nu. We gaan melken. We gaan melken. Kijk, die passen perfect. Ja. Heel fijn. Die zitten nog lekker op. Hij oh, oh, ja, gaat goed. Hoe voel je ze hoog? Hey, doe het jongens! Wacht even, je vooral, Wat Je tijd? Ja, ik De eerste twee goede die ik heb. Ik ook best goed. Het ging niet zo soepel als die volgende. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk om te doen. Het viel me uh, uiteindelijk alles wel mee uh, om, het, uh, om te melken. Maar het was dus vooral zeg maar de beleving, jij hoefde niet hè? Nee, maar papa vond het wel leuk om te een doen. Het was een beetje herrie. Was een beetje herrie daar inderdaad, en die grote koeien ook en Maar en ja, ja, het ook is zo. ook iets wat je nog nooit gedaan hebt, dus nee, het, precies. Er ja, is, het is wel indrukwekkend ook. Ja, het is echt niet zomaar een heel uh, avontuurlijk bucketlist nee. item nee. of zo, maar ik vond het echt heel erg leuk om te ja. doen. Ik keek er ook echt naar uit en uh, ja, dat was ook gewoon een heel leuk om te doen. Ja. En, uh, en dat uh, is gezien bij Boer Ja, dat zie je dan al. Ja, ja, het lijkt ook heel normaal, maar als je daar dan bent. Ja ja dan was dat en uh, ja. ja en ik denk dat het ook wel zwaar werk is maar ik heb ook nog gemerkt ik kan maar dus het twee keer per dag doen s om half zes en dan smiddags weer om half zes dat is best wel pittig ja. maar goed wel uh, ik vond het echt heel leuk om te doen ja dus ik heb ervan genoten ja was uh, was leuk was leuk ja wie heeft de melk gegeven papa ja de papa kreeg de melk hè en de melk van de koeien van de koeien ja laat maar zien oh. <laughs> Ja, dat is heel zwaar. Koud ook. En dus mama dacht: we gaan er lekkere pap van maken. Ik uh, neem vaker uh, havermoutpap Dat is natuurlijk helemaal lekker met uh, verse melk van de koe. Ja. Ja. <laughs> dus, en uh, ja, hoe ik dat maak, ik doe altijd eerst havervlok in een pannetje, dan wat water erbij om het even te wellen. Mama, dan, moet ik ja, een beetje lachen. Ja, mama, moet je lachen. En daarna doe ik de melk erbij en dan net zo lang roeren totdat het lekker een pap is geworden. Even kijken. Even kijken. Eén hey mama ook? Kijk ook. Mama en papa ook? Wat mama en papa ook? Papa ook. Kijk. Kijk. Ik ben dichtbij bij deze. Wel lekker toch? Het was heerlijk. De cappuccino, ja. de havermoutpap, smullen. Wil je ons nou beter leren kennen? Bekijk deze video.